welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag de yellow top haken hij is echt heel leuk kijk ik zal kijken of ik nog dichtbij kan het is een heel mooi ja filet haakwerk maar toch ook weer met een waaiertje ik leg het heel makkelijk of ja langzaam en rustig uit zodat je het ook mee kan haken. Het wordt in de ronde gehaakt. Het is even moeilijk te filmen zo, maar ja, ik wil jullie eerst even hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken en voor alle abonnees en het ja de duimpjes omhoog, het de leuke reacties, leuke foto's. Want via Facebook kan je mij je foto's opsturen en dan. Ja, dan heb je misschien een heel andere garen en een heel andere haaknaald, maar dat maakt niet uit. Het wordt gewoon geplaatst en ik vind het gewoon leuk als je meedoet. En we gaan zo beginnen. We beginnen de yellow top en um, ik heb dit dit garen ge gekocht, de grundel Cotton Quick. En ik laat eventjes de achterkant zien van het label. Hij wordt gehaakt op 3 tot 4. En je hebt ongeveer voor een hele trui 450 gram nodig. En uh, ja, hij is wasbaar op 40 graden. En hij mag niet in de droger. Kijk, in dit bolletje, dat wilde ik ook laten zien. Ik heb even kijken. Ik heb negen bolletjes gehaald maar ik zal onder de video sowieso zetten hoeveel ik het totaal nodig heb gehad want ik heb ze natuurlijk niet allemaal nodig en ik had voor 17,97 euro 97, Even laten zien Had ik negen bolletjes en de bolletjes zijn even kijken hoeveel gram 50 gram en er zit 125 meter op maar 9 bolletjes heb je denk ik niet nodig ik wilde ook even laten zien kijk als ik wol koop dan plak ik op de laatste bol die ik gebruik plak ik het bonnetje dus um, dan kan je altijd nog de laatste bol uh, nog terugbrengen als je te veel hebt ja ik bewaar ze altijd want uh, ja ik denk altijd oh, leuk kleurtje kan ik er wel ergens voor gebruiken maar ondertussen is mijn kast ook aardig vol, je hebt nodig we gaan de yellow top haken met haaknaald nummer 4, je hebt een schaartje nodig uh, ongeveer 6 steekmarkeerders en een centimeter en een stopnaald dan ga ik even alles aan de kant leggen en een opzetketting maken. Met haaknaald nummer 4. Ik pakje een bolletje. je maakt een opzetlus. Haaknaald erdoor. Dan pak ik even mijn beschrijving erbij. Uh, het aantal lossen met maat M maak je een ketting van 160 lossen en die sluit je dan met een halve vaste. Dus je maakt een ketting en hij moet deelbaar zijn door 10. Het patroon, en ik zal hem nog even bijpakken hoor, dan kan je even goed zien wat je gaat maken. Kijk, dit is het patroon, en ik pak even de onderkant als je het goed zo ziet. Zie je, je maakt eerst die losse ketting, en daarop gaan we de waaiers plaatsen. Maar ik ga het heel rustig uitleggen. Als je dus maat M hebt, dan maak je 160 losse en hij moet een even aantal hebben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en als je maat m hebt dan ga je 160 losse maken en uh, de andere maten zal ik nog onder de video zetten en ik zou zeggen ja vergeet ook niet de duimpjes omhoog te doen hieronder en uh, ja ik wens je sowieso veel haakplezier en ik zie je zo terug bij 160 steken als je 160 los hebt opgezet dan sluit je de toer met een vaste altijd goed kijken of hij niet gedraaid zit met een halve vaste, dan een losse en dan maak je in de eerste steek een vaste en twee lossen, dan ga je vier steken overslaan en kan je niet zo makkelijk zien misschien op camera maar je slaat laten 4 over 1 2 3 4 1 2 3 4 ja. en dan ga je in diezelfde steek ga je 7 stokjes zetten 1 2 3 4 5 6 7 dan doe je twee lossen. 1 2 dan sla je weer vier steken over 1 2 3 4 en dan zet je een vaste in de vijfde steek dan weer twee lossen en dan ga je weer 1 2 3 4 overslaan en in de vijfde daar zet je weer zeven stokjes in 1 2, 3, 4, 5 6 7 dan weer twee losse sla je weer 4 over 1 2 3 4 en in de vijfde daar zet je nu een vaste Dan ze maak je weer twee losse en dan ga je heel die toer zo vervolgen dus je maakt na deze vier weer in de vijfde zeven stokjes in dezelfde steek en dit is de eerste toer en hier op het eind dan zie ik je dadelijk terug we zijn nu op het einde van de eerste toer en nu gaan we de toer sluiten hier, we pakken nog even twee lossen na het paardetje. Doe je elke keer twee lossen? Je zorgt ook dat je ja, zeg maar je werkje goed ligt dat het niet draait. Even goed plat leggen, zo ja, en dan ga je. Kijk, ik heb mijn klein rondje hoor, omdat ik uh, anders uh, zoveel mee moet haken, um, dan sluiten we de toer in deze vaste met een halve vaste dan maak je één losse en weer een vaste in die vaste. 2 twee lossen. En dan ga je op dit stokje een stokje zetten, op het eerste stokje een stokje. Op het tweede stokje een stokje. En op het derde stokje een stokje. Dan één lossen. Dan 1 stokje op de volgende dan weer een losse en dan op de volgende weer een stokje op de volgende weer een stokje en op de volgende weer een stokje en dan is dit je resultaat En dan doe je nog één losse. En dan ga je op die vaste een vaste zetten. Dan weer één losse. En dan gaan we weer op het eerste stokje een stokje zetten. Op het tweede stokje een stokje. Op het derde stokje een stokje, dan 1 losse, 1 stokje op het volgende stokje, 1 losse en op het, dit is het vijfde, zesde, zevende, op het vijfde stokje een stokje, op het zesde stokje een stokje en op het zevende stokje een stokje dan weer een losse en dan op die vaste gaan we weer een vaste zetten en dan weer een losse en dan ga je weer naar de volgende waaier en zo vervolg je de toer, toer 2 en op het einde dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de tweede toer en dan gaan we in deze hier hier gaan we de toer sluiten met een halve vaste dan was dit toer 2 en dan gaan we naar toer uh, 3 ja ik kijk eventjes hier dit is mijn patroon uh, je kan dit bestellen en maar dan moet je even via facebook mij een e mailtje sturen als je dit patroon wil hebben dan uh, toer 3 gaan we nu mee beginnen dan ga je omslaan en dan ga je weer op elk stokje een stokje zetten 1 2 3 dan 2 lossen: 1 2 omslaan en op het middelste stokje zet je een stokje. Dan ga je weer 2 lossen maken: 1 2 en dan ga je op die laatste drie ook elke keer een stokje maken. Hier, hoe leuk dit waaiertje wordt. Dan gaan we een losse doen. En nu gaan we op die vaste een stokje zetten. Dus we gaan op de vaste een stokje zetten en we maken weer een losse. En dan gaan we bij de volgende gaan we weer hetzelfde doen. Dus drie stokjes, 1 2 3. Dan gaan we twee lossen doen. 1, 2, dan op het middelste een stokje. Dan weer twee lossen, en dan op die laatste drie ook weer een stokje. Je kan de video langzamer zetten door hier rechtsboven, kan je uh, puntjes in uh, duwen. Dus er zijn drie. Verticale puntjes, en dan kan je de afspeelsnelheid op aanpassen. En we hebben weer een waaiertje. Dan gaan we een losse doen. En op de vaste zetten we nu een stokje. En weer een losse. En zo maak je heel toer 3 af. En als je op het einde bent hier hier bent, dan zie ik je weer terug je maakt drie losse 1 2 3 we zijn op het einde van de derde toer zie je dat is echt iets met die drie stokjes twee losse een stokje 2 lossen, 3 stokjes, 1 lossen, een stokje, een losse. En op het einde van de toer doe je nog 1 losse. En dan gaan we sluiten de toer in de 1, tweede steek. En dan pakken we een halve vaste. En dan is dit het einde van de derde toer. En dan gaan we nu naar toer vier. We maken drie lossen. Een twee drie. En dan gaan we drie stokjes weer zetten op elk stokje één stokje. Een, 2 3 En dan gaan we nu 3 lossen doen. 1 2 3 1 stokje op het middelste stokje. En weer 3 losse 1 2 3 En weer een stokje. voorgaande stokje en in totaal zijn dit er 3 en nu gaan we gewoon door dus die onderste die pakken we ook mee dus in totaal hebben we dadelijk 7 stokjes dus dit is de vierde de vijfde de zesde en de zevende dan gaan we weer drie losse doen 1 2 3 een stokje op het middelste stokje zie je hoe toel 4 is is eerst die drie losse dan zet je op elk stokje een stokje, dan weer 3 lossen, dan weer het middelste stokje 3 lossen, en dan zet je 7 stokjes. Dan weer 3 lossen, een stokje 3 lossen 1, 2, 3, en dan ga je weer 7 stokjes zetten op het voorgaande stokje 1, 2. 3 we zijn op het einde van de vierde toer. Kijk, dit zijn die drie losse, een stokje, drie losse, en dan moeten er hier dus zeven stokjes in totaal komen. Maar je bent dus hier, zeg maar, geëindigd of begonnen, zo moet ik het zeggen, met die drie losse. Dus we zetten nog op elk stokje een stokje. en dan sluiten we de toer 1 2 in de derde hierboven in kijk want dit is de volgende steek dus die steek daarvoor die moet je hebben hier dat je echt die twee lusjes moet hebben voor deze dit stokje en dan sla je om en je sluit het toe met een halve vaste en dan heb je hier ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stokjes van toer 4. En dan gaan we nu naar toer 5. Even kijken. Toer 5. Ga 3 steken terug. En neem je draad mee met halve vaste. En begin met 3 lossen. Nou, toer 5. We gaan dus nu de draad meenemen voor toer 5. En dan trek je een beetje aan je draad en je gaat 3 steken terug. En je steekt in in die steek. En je haalt je draad op en je trekt door. Je gaat terug uit. Je steekt in. Je haalt je draad op en je trekt door. Je gaat de derde steek pakken. Je haalt je draad op. En je trekt door, zie je dat je dan terug uit bent gegaan dan ga je nu 3 losse maken 1 2 3 en nu gaan we halve stokjes maken en die zijn samen gehaakt dus je pakt die steek op je haalt om je haalt door omslaan door 2 en je laat hem op je haaknaald staan Dan pak je de volgende. Je slaat om. Je pakt je steek op. Je haalt door. Omslaan door 2. Omslaan. Je pakt je steek op. Omslaan door 2. Omslaan. Je pakt je steek op. Doorhalen. Door twee. Omslaan, door halen, door halen, omslaan door 2. Omslaan. Steek doorhalen. Draad doorhalen. Omslaan door 2. Omslaan. Insteken. Draad ophalen. Omslaan door 2. En dan tel je ze even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sla je om. En je haalt door alle steken door. omslaan en je maakt twee losse steken, zie je dan heb je 7 samengehaakte stokjes dan gaan we naar die middelste steek, we hebben 2 losse al gedaan in die middelste steek gaan we 7 stokjes zetten 1 2 3 4, 5, 6, 7 en we gaan nog twee lossen daarna doen. 1, 2. En dan krijg je dit resultaat. Dan zie je ook dat die 7 die waaier die zit bovenop. Toeren met die stokjes waar je dus die losse bij gedaan hebt en die zeven samengehaakte stokjes die zitten weer op die vorige toer van 7. Ja, ik vind dit de leukste toer omslaan. Dus je hebt die twee losse achter gedaan. Je slaat om, je steekt in, je haalt door, draad doorhalen.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 Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Omslaan, insteken draad ophalen, omslaan door 2. En dan tel je steken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan omslaan. En dan ga je door alle steken trek je de draad door. En je slaat om. Je trekt ook een beetje zo aan je draad. Je slaat om en je doet weer 2 lossen. En dan ga je alweer naar die, naar het stokje waar je zeven stokjes in moet zetten, omslaan. Hier zet je dus zeven stokjes in. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, 7 Echt een heel leuk resultaat. Ik ga even kijken of ik nog even een papiertje erachter kan leggen zodat je het beter kan zien. Zie je hoe de steken in elkaar zitten? Dus, dit is toer 5 en toer 5, ja die, die begin je dus eventjes met een paar steken achteruit te ha haken en dan ga je 7 stokjes samen haken dan 2 lossen en dan op dit stokje dan ga je 7 stokjes zetten en dan ga je die 7 stokjes hier weer daar ga je weer die halve stokjes opzetten als je dit door hebt heb je zo door hoor maar dan haakt het best wel lekker weg want dit toer 5 daar ben je heel snel doorheen je maakt weer, even kijken: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 losse en dan ga ik nog één keer de 7 uh, samengehaakte stokjes voordoen. En ik zal nu even niks zeggen, dan kan je gewoon kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, omslaan en de draad doorhalen, omslaan en 2 lossen, omslaan en 7 stokjes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 en 2 lossen, even het papiertje ertussen dat je het goed ziet. Zo maak je de hele toer 5 af, en op het eind zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de vijfde toer. En we sluiten die toer. We moeten nog twee lossen na het waaiertje doen. En we sluiten de toer hierbovenaan in deze opening. Dus je je je pakt niet van die eerste uh, drie lossen. Nee, je pakt hier deze. Goed laten zien. Deze opening. deze, dus ik wil het even goed laten zien in deze opening hier ga je in je haalt je draad op en je haalt hem door met een halve vaste Zo. heb je nu toer 5 heb je klaar Echt een leuke toer, want die, die toer die maakt het ook dat die zeven stokjes zo mooi weer uh, ja dat het bij elkaar komt en dat het ook echt een mooi patroontje wordt. Dan gaan we nu naar toer 6 en toer 6 is hetzelfde als toer 2, verder herhaal je weer alle toeren tot en met toer 5. Dus die tweede toer, die gaan we nu maken en dan zie je ook dat het patroon um, ja, zich continu herhaalt dus toer 2 3 4 en 5 en um, dan gaan we gewoon nu weer verder Dan pak ik even weer toer 2 erbij toer 2 je maakt een losse een vaste in de eerste steek en dan twee lossen. en dan gaan we weer met drie stokjes een losse een stokje een losse en drie stokjes beginnen. Dus we gaan een losse maken. We gaan een vaste in die eerste steek maken weer in die opening. Daar zetten we een vaste. Dan gaan we twee losse maken. Uh, sorry, één losse. Nee, sorry, toch twee losse. Ja, twee losse. Daar beginnen we toe twee mee dan gaan we weer op deze stokjes een stokje zetten dus op het eerste stokje een stokje op het tweede stokje een stokje en op het derde stokje een stokje nou toer 2 is 1 losse omslaan in de volgende steek een stokje 1 losse omslaan en op elk stokje weer stokje dat zijn drie stokjes dan weer een losse en we zetten een vaste precies hier in deze opening dan weer een losse dan gaan we weer in elke steek een stokje zetten 1 2 3 een losse, een stokje in het volgende stokje een losse en weer drie stokjes een losse en een vaste in deze opening en een losse en we gaan weer hier die drie stokjes een losse een stokje Drie stokjes doen, dus echt toer 2. Dus nu weet je het patroon. Je weet hoe je even nog een keer het papiertje eronder houden. Zie je hoe leuk dat je dit, als je het maar gewoon rustig volgt en een beetje oefent. En dan ga je die patroontjes. Ik zal nog even het voorbeeld, het andere voorbeeld erbij pakken. Dit ga je dus vervolgen. Ik zal het zo even meten. Hoor. Zie je dat het hier mooi doorloopt? Die middenlijn die loopt mooi door. En dan pak ik heel even, leg ik het even plat. Een centimeter. En ik heb qua breedte heb ik ongeveer 44 centimeter. Hier, 44 centimeter heb ik en qua lengte, maar het is voor iedereen verschillend natuurlijk op 38 centimeter 38 centimeter heb ik lengte van onder tot okselhoogte en zo kan je doorhaken met het patroontje kijk eens hoe mooi dat het eruit ziet ja het is gewoon uh, gezellig het is ook heel leuk om te haken want je bent heel snel een eindje op weg en als je bij de oksel bent dan zie ik je weer terug als je zo ver bent dat je de lengte hebt dat je bij de oksel bent ja, dat moet je even zelf bij jezelf meten, tot hoe lang dat jij je truitje wil hebben. Dan pak je je steekmarkeerders en dan ga je links en rechts erop zetten. En ik heb hier die waaiertjes heel netjes op elkaar gelegd. En ik had in totaal um, 17 uh, van deze waaiertjes. Kijk, dit is de laatste toer, die sluit ik dadelijk nog hier. In deze opening met een vaste dan weet je hoe deze toe werkt en als je een beetje oefent met de steek dan heb je het zo met je zo een eindje weg maar je zet dus die steekmarkeer hier tussen die waaiertjes in ik heb nu maar één hand maar uh, zie je hoe ik die waaiertjes op elkaar heb gelegd en dat je dus een mooi plat werkstuk krijgt en op deze steek dus waar je net hebt deze einde van de toer. het einde van de waaier daar zet je ook een steekmarkeer in. en dan ga je die 7 1 2 3 4 5 6 7 um, hoe heet het uh, waaiertjes daar ga je dus weer de helft van nemen maar in totaal heb je dus 14 waaiers 14 van deze waaiers, en dat is een even getal. En je moet altijd zorgen wel dat je op een even getal uitkomt. 14, nou, dat deel je door 2, heb je 7. En dan ga je het midden bepalen van die 7 waaiers. Dan pak je weer je steekmarkeerder: 1, 2, 3. 1, 2, 3. En in die middelste in de 1 2 3 in de vierde steek daar steek je weer ja ik heb nu één hand ik ben met één hand aan het filmen dus dat gaat te moeilijk daar steek je dus weer een uh, marker in en aan de achterkant hier daar maak je ook een steekmarkeerder in de 1 2 3 in de vierde steek dus in het midden en dan ga ik zo een tekeningetje maken hoe ik dus nou de bovenkant verder ga haken. En dan zie ik je zo weer terug. Kijk, hier is de marker voor de zijkant. Dan sla je een baaier over. En dan gaan we en ik zal het even uithalen in deze in deze opening. Hier gaan we met een opzetlus 3 lossen opzetten dus ik maak even weer een opzetlus, haaknaald erin en we gaan dus naar het eerste waaiertje van de zijkant daar steken we in we halen de draad op omslaan door twee dus dit is een vaste dan doe je nog twee lossen. 1, 2, en je gaat hier op het waaiertje toer 2 weer vervolgen van het patroon. Maar het patroon, ja, als je daar een beetje geoefend hebt, is het echt easy, echt makkelijk. Dus 3 stokjes, ja, een losse, een stokje, een losse. 1, 2, 3, en weer 3 stokjes. En zo ga je het bovenkantje vervolgen tot je even het papiertje erbij hebt. Hier overheen gaat 1, 2, 3, 4. De vijfde hebt gehaakt over de vijfde uh, boogje. En dan zie ik je op het eind weer terug. We zijn nu op het einde van de tweede toer met het bovenstukje. Dit is het midden. Kijk. Dit loopt gelijk. Ik heb net eventjes toer 2 erbij getekend. En nu zijn we op het einde van de toer 2. Kijk, en dit is het armsgat. En dan houden we een waaiertje over. Dus we eindigen de tweede toer met een stokje een losse. En dan zetten we een vaste in deze opening. En dan gaan we de draad mee terugnemen naar dit bovenste derde stokje. Zal ik zal de tekeningen bij laten zien. Dus we nemen eerst de draad nemen we mee naar boven en dan gaan we 5 lossen doen. En dan gaan we toer 3 doen. Dus we nemen nu de draad weer mee terug, achteruit naar het de derde stokje. Zo. En dan gaan we nu het werk omdraaien. Moet ik even eventjes het werk keren. Dus nu ga je weer uh, 5 lossen maken. Dus 1, 2, 3 voor het stokje en 2 lossen, omdat dit toer 3 is en dit is het middelste stokje. Dan gaan we weer een stokje insteken. Dan 2 lossen 1, 2. Dan gaan we weer gewoon een toer hier boven maken, net zoals toer drie. Dus weer drie stokjes, een losse. en dan steken we hier in een stokje een losse en we gaan weer net als toe drie hier een stokje opzetten twee losse een stokje twee losse en weer een stokje op elk stokje en hier op deze dan een losse en een stokje op die vaste en dan gaan we tot het uh, even kijken tot deze derde laatste. Daar gaan we tot haken tot uh, deze derde laatste. En dan zie ik je weer terug. We zijn geëindigd toer 3 op het derde stokje. En dan keren we het werk. Dan gaan we pakken. De tekeningen bij op dit laatste middelste stokje: hier gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6 lossen maken, en dan gaan we toer 4 vervolgen met 7 stokjes: 3 lossen, een stokje 3 lossen en 7 stokjes. Dus we hebben het werk gekeerd. We gaan op dit stokje. We even een half stokje maken. Dan gaan we 3 lossen maken. En nog een keer 3 lossen. Dus in totaal 6 lossen. En dan beginnen we met de toer 4 met de 7 stokjes. twee, Zie je? Dit is toe vier. Vier, vijf, zes. 7, en dan zijn we nu inderdaad hier bij het midden patroontje dan pak je weer drie losse een stokje en drie losse en dan ga je weer die zeven stokjes doen en we moeten hierop eindigen dus je gaat hier die zeven stokjes doen we eindigen met een stokje op dit laatste stokje. We zijn toer 4 geëindigd met een stokje op dit laatste stokje. En dan gaan we nu het werk keren, en dan gaan we aan toer 5 beginnen. En als je het werk gekeerd hebt na toer 4, dan gaan we nu alleen nog het laatste randje maken, en dat zijn stokjes en losse. Dus ik maak even nu 3 losse, en nog 2 erbij: 2 losse. Dan ga ik een stokje zetten op het eerste stokje van die 7, dan weer 2 losse. Dan sla ik een stokje over, en ik sla in het derde stokje. Stokje, dus dit is de laatste toer: 1, 2, slaat er een over, en je maakt een stokje Twee lossen, 1 overslaan, en je maakt een stokje twee lossen, en op het middelste stokje een stokje. 2 lossen. Dit is echt de laatste toer, hoor. Dat je echt het bovenste randje krijgt van je truitje. Dan weer een stokje op dit eerste stokje van dit groepje van 7. Dan weer 2 lossen, 1 overslaan. Een stokje, twee lossen, een overslaan, stokje, twee lossen, een overslaan, op het laatste stokje weer een stokje, twee lossen, en dan ga je net als hier in het begin op de laatste, even kijken hoor, de 1, 2, 3, 1, 2, 3 daar zet je nog een stokje en Dan en is dit je laatste toer en dan heb je je truitje heb je af ik ga hier nog een rand vast om maken maar dat ga ik niet filmen want ja dat is heel persoonlijk de ene heeft twee vaste in een opening nodig en de ander heeft één vaste nodig Maar ik ga nog gewoon een randje vaste om het hele truitje haken en dan um, ga ik een koord maken en dat maak ik hier doorheen en dan strik ik hem langs mijn schouder vast ik zou zeggen heel veel haakplezier met het leuke truitje ja je ziet het nu niet maar op de foto's kan je dadelijk het truitje bewonderen ik hoop ook dat je leuke foto's doorstuurt via mijn Facebook. En uh, ja, graag het duimpje omhoog. Abonneren hieronder. En dan zie ik je bij de volgende video graag weer terug.